Samen, staat voor kwaad, denken we samen, niet alleen. Het is genoeg voor iedereen, dus denken we samen, staat voor elkaar, denken we samen, niet alleen. Hier zullen bijdenken. Voor We zullen wij vichten, maar ik wil mij We al al lang. Lang. Zullen, zullen wij vichten dan. voor ons belang. Voor het geluk van iedereen. Dus we zitten samen. Samen staan we sterk. We samen, niet alleen. Voor het geluk van iedereen. Dus we zitten samen. Samen staan we sterk. We samen, leren dus niet alleen. We zullen wij heen. Wisselen wij eten, zeven gulden, wisselen wij eten, we strekken maar aan. Voor het genot van iedereen, we zitten we samen, we strekken twee maanden, eten we samen, we strekken maar aan. Voor het genot van iedereen, we zitten we samen, we strekken twee maanden, eten we samen, we strekken maar aan. Snel wij zingen, zeven verslagen. Snel wij zingen met een taak. Dit is een lied voor iedereen. We zingen we samen, zeven verslagen. lang. We zingen wij samen, ik niet alleen. Dit is een lied voor iedereen. We zingen we samen, zeven verslagen. zingen wij samen, ik niet alleen. Is wil ik vrijen, zeven nachten lang. Is wil ik vrijen, met mijn lief. Is wel even zeven zeven dagen lang Is wel even vrijer, dat mijn lief Maar ik vrij niet, met iedereen Dus vrij ik samen, Zeven dagen lang Vrij ik samen en met mijn lief alleen En ik vrij niet, met iedereen Dus vrij ik samen, Zeven dagen lang Vrij ik samen en met mijn lief We're